Welkom iedereen bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we een iets andere video dan doen dan normaal. Dit is ook even een extra video. Zoals jullie zien wordt hij niet op zaterdag 8 uur s avonds geüpload, zoals altijd al mijn andere video's worden geüpload om dat tijdstip. Um, wat ik wil laten zien is een klant van mij die PR's gaat zetten. Hij, zijn doelstelling was sterker worden. Met dat gezegd te hebben. Um, hij traint ook met een belt in deze video. Normaal gesproken doen we dat ook niet, want dat heeft een beginner, want dat is hij in principe. Uh, heeft dat eigenlijk nog niet nodig hij traint hier nu plus minus 11 weken dus is net iets korter dan drie maanden um, straks krijg ik een introotje waar hij nog wat meer vertelt um, ja gewoon in mijn ogen gewoon een fantastisch fantastisch resultaat um, daarbij komt ook nog hij krijgt deze training van mij gratis dat leek me niet meer dan logisch weet je jullie kunnen hem allemaal zien op internet uh, de camera die kan Best wel afleiden voor sommige mensen. Die vinden dat niet altijd even fijn. Uh, daar wil ik hem sowieso ook nog wel voor bedanken. En vinden jullie vast ook wel leuk om wat meer over mij en wat meer over ons te zien. Um, de doelstelling was, zoals ik zei, sterker worden. En naarmate wij eigenlijk een maandje aan het trainen waren, dachten we... Oké, okay, laten we eens even een tussendoor doelstelling hebben. In plaats van alleen maar sterk worden. Dus we hebben gemikt op een 300 total. Dus dat komt neer op een... Squats van 115 kilo, een bench van 65 kilo en een deadlift van 120 kilo. Um, voor iemand van plus minus kan er iets wat naast zitten, maar ongeveer 87 kilo. Uh, en in nog minder dan drie maanden vind ik dit gewoon een geweldig resultaat. Of hij het haalt, dat gaan jullie natuurlijk zo zien. En dan als laatste puntje, hij doet niet mee aan een powerlifting wedstrijd. Want er worden inderdaad de lifts niet goedgekeurd. Dat zie ik ook, voordat mensen uh, een beetje boze reacties gaan neerzetten, zeg maar. Maar... Dat wil niet zeggen dat dit nog steeds een slechte prestatie is of iets dergelijks. Het is gewoon een super goede prestatie in mijn ogen. En normaal gesproken trainen we ook natuurlijk altijd met een goede houding. Altijd met een juiste houding. Maar iedereen die wel eens een PR-poging heeft gedaan, die weet van... Oké, okay, het is eigenlijk onmogelijk om nog met een perfecte vorm te trainen. Want als je altijd met een perfecte vorm traint, dan rijden je dus ook nooit tot het gaatje. Die jongen gaat nu even plus minus 50 seconden wat inspreken, wat vragen van mij... Uh, en daarna gaan we gewoon kijken hoe ver die kan komen. komt die? Jij bent Remco. Yes. Um, je kwam hier plus minus drie maanden geleden sporten. Ja. Had je daarvoor ooit wel eens gebankdrukt, gesquat, gedetlift? Nee, bijna niet. Eigenlijk helemaal niks. Heb je überhaupt ooit eens aan fitness gedaan? Ik heb wel af en toe een paar keer in uh, uh, die sportschool geweest, maar dat mm -hmm. vond ik gewoon niks. Want uh, Ja, geen goede training. Oké, okay, en je doel was, een van je doelen was sterker worden. Ja. Nou, zoals ik zeg, dat was ongeveer drie maanden geleden. Uh, hoe voelde je je drie maanden geleden? Ja, veel minder fit als nu. Ja. Dus dat was de volgende vraag, hoe voel je nu? Ja, veel top, echt uh, <laughs> super. En dat is mooi. En stel je voor, andere me mensen zien dit filmpje en die twijfels hier willen komen trainen. Wil je wat tegen hun zeggen? Zeker als... een aanrader, moet je echt doen. Wel, dan gaan we kijken wat je, wat je kan. Yes! Dan gaan we gewoon beginnen. Lekker! Hoe uh, heb je vanochtend, vanmorgen? Wat bijzonder is? Veel. Gewoon veel. van van vanaf wakker. Ja. Heb ja. ik in twee gaten goede morgen op. Ja. Toen ben ik ge weer geslapen. Echt. <lacht> uh, Dat doen we als voorbereiding. Toen ben ik uh, uh, weer wakker. Ja. En toen ben ik. Zeg wat op. Hij is gewoon een speciale bed gegaan. Ja, ik ja, we heb wel geslapen. Ja, we dat ja. noem ja. ik voorbereiding. <laughs> dat wil ik graag. Krijgt u van mij, het Label. 80 ja. aan gewichten. Dat dus is al 97,5. Je moet 97,5 aan gewichten hebben. Ah ja, dat maakt 115. Ja. Goed. Ja. Hoe voelt dat? Qua te doen, De intensiteit. Dus cijfer mag geven voor het menings. 7. Zeven. Vijf is erbij. Dus, hij zwaar. Eentje. Goed, zwaar. Yes, ja. Eentje. Eentje. Mooi. Easy. Het is altijd uit. Ja. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. 2,5 links, 2,5 rechts. Probeer het gewoon en dan uh, neem je daarna zoveel rust uit als dat je nodig hebt. We gaan het proberen. Nee. 95. 9. Ja. 112,5. Zit je 2,5 op de boel Misschien kunnen we hier wat op pikken. En dan kunnen we kijken of we een 300 total kunnen halen. Doen. Gaan we doen. Gaan we doen. Gaan we doen. Goed. Kijk eens. Easy. Easy. Hoe voelt dat? Een acht? Zoiets? Nocht. Niet eens, hè? Niet eens. Vijf erbij. een beetje uitstappen straks, even terug loopt. Ja. ja, dat is goed. Dat is ook niet goed. Er is wat gebeuren. We zitten erop over. Ga door. Wat denk je? Hoe voel je? Hoe voelt het Ik denk vijf bij, ja, het te veel is. Of ik het, het zal omhangen denk ik. Dus het is net wel net niet. Goed, hoog, hoog, hoog, hoog, Yes! Heerlijk! <lacht> Dat was een aardig maartje ja. denk ik. Ja. ja. Moet ik goed redden? Ja? Dat is goed. Denk ik wel. Die ja. zal er heel erg om gaan hangen. Nou dus een half. Ja. Neem het tijd. Een mag voor mij echt de weg wel drie tot vijf minuten zijn, sowieso wel. 125. Bam! ik wel dat een mooi neem Ja! Hij is er nog niet maar ah, ja, Die 122 is is er al. We gaan het gewoon doen. Ja. Nou, we gaan het gewoon doen. 125. Dan zitten we 10 boven doel. 15 dan, uh, is gewoon een lastige manier. Dat gaan we gewoon halen. Dat gaan we sowieso halen. Okay. <laughs> Gaat lukken. Gaat lukken. Ophalen! halen. door! Yes! Oké! Okay. <laughs> Lekker. Lekker! Lekker! Dat is aardig naastjes! Max, Ja dat is het sowieso. Mag We gaan door! Zo zou het nog Nou Nee! Heerlijk! niet Dat Nog ik al! <laughs> Niet helemaal volgens de regels, maar omhoog is omhoog. Dat sowieso. 125. We hebben 10 minst. Lekker. Yes. Wat Twee dingen waar we ons straks op letten dat je die even uit de rek pakken, de schouderbladen. Ja, ik en ik ik continu gewoon die benen die leg drive. Ja. Continu spanning houden en de spanning houden. Yes. 1 Zwaar? Regeluga. doe duwen, doe duwen, doe. yes! Goed. Goed! Lekker! Lekker. Ja! Yeah. Alright! Is dat Ja! Gaan we doen! Gaan we doen! Ja! Gaan we doen! Ja, is een twijfel. Want dit is niet naagje! Nee? Nee! Plus die 2,5 denk je wel! 1,25 van twee keer! Als we als, al als, als nu naar deze prestatie, ja. snap ik niet waarom ik het zeven waarom we het, het, het niet gehaald hebben. Ik ben gewoon niet gewend, gewoon niet zo gewoon denk ik dat? Da yes, Doe we, doe we, doe we, doe we, doe we, doe we, doe we, doe okay. Jammer dit. <totstut> Mag je uit. Ja, het? is zwaar? Jammer dit. Jammer grond en een met naar Ik denk na aan jouw tips, ik doe me alles anders hè? Ik denk na aan jouw tips. Ik doe het naar alles anders. Ja, in principe. De eerste tijd is eigenlijk dat je doet te veel, met, dan kom je terug pas van laat omhoog. Uh. Dus je, knie, je knieën gaan eerst blokken uit en dan dit. Okay. En als ik zeg van trek jezelf de grond in, doen de we mensen weer dit. Uh. Weet je wel, in plaats van het omhoog tillen, dan denk je mensen hier aan. En de grond in trekken ze meer dit. Dus op het moment dat je meer dit doet, komen je knieën en je heup zeg maar, tegelijkertijd op. Walkout. In plaats van walkout, out Dat is het. Dus daarom denk ik dan. Yes! Ik <tries> zit uh, dus een... ja, ja, de Ja, inderdaad. Nou, we zeggen een beetje bolle positie, en trek je rug recht. En in plaats van dat je dit doet, in plaats van dat je ja, nu weer een bolle rug en ja. in plaats van dat je je rug recht trekt, want ik zeg borstel, maar goed, maken Schat, maar cool! doe je door je rug recht trekken en doe je dit. Ah, ja. En dan start je en dan verlies je hier ook af. Ja, ja. En dan moeten we nog staan. Ja. Het is goed, dus we zo houdt. Spanning brengen. kick uit de bar. En go. <truh> Dat is echt naadjes. Heerlijk, heerlijk. heerlijk. Hey. Ja, heerlijk. <laughs> ik wil wel zeggen, we hoeven denk ik die 120 niet meer te proberen. Nee. Dat is goed man. Uh, dat... dat is goed. Oh, ja. ja, dat is echt bizar zwaar. Ik denk, hij hebt hem. Echt naadjes. Een yes. squat, een deadlift. Ja. Vandaag heb ik echt nog nooit zo, zo zwaar gehad, zeg maar. Ik, ik, ik, ik, ik heb, ik, uh, we spelen natuurlijk altijd met mijn limiet. Ja. En, en heb ik al, al, ook wel al, al vaker een, een naadje gehad. Ja. Maar nooit zo. Nee, nou is het echt. Niet, nooit ja. zo nauw als nu, zeg maar. zeg ik, drie oefeningen achter elkaar. Dat is echt. dat is echt killing. Weet je wat dat bij elkaar maakt? In plaats van de 300, 310. Laat er niks meer naar de toe over. Je zit er met 10 kilo overheen. Ah, oh, ik ben pad nou man. <laughs> uh, alles strilt. Ja, fuck. Dat is vak. Uh. <laughs> ik helemaal leeg. Ja, helemaal leeg. Fuck. Dat is niet zo gek ook. Dat is ik van de volgende, toch? PR-pogingen. Dat breedje, breedje helemaal. En ik ben dik verleden. En trots. En tot. Dat gebeurt niet maar. <laughs> ja, ik ook. Ik vind het echt kicken. Nice, Walt. Nice.